Een hele goede middag, kijk, kijk in deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met Ivy, Blondie staat daar. Wat vandaag op de planning staat is Ivy rijden en Blondie trainen voor de Jong KBS competitie. Ik ga er nu even poetsen en dan ga ik eerst even Ivy rijden, want het is mannen met hondjes lopen. Alice wil graag contact maken met de Alpaca's. Maar ze vindt het toch ook wel een beetje spannend zo. Hij heeft het hier geblazen, ja. Kijk, zo ziet mijn huis er later uit. Alleen weet ik niet of ik al Palkas wil. Daarachter zijn dan de uh, plaatsjes waar ze kunnen slapen, diertjes. En ik kan hier in de wei ergens rondlopen en dan heb ik nog een huisje. Zo, ik heb het eitje gereden. Ging wel redelijk. Niet heel goed, maar niet heel slecht. Dus daar zijn we blij mee. Uh, nu is het tijd voor blondie. Bureau, een heel mooi bureau, maar ik ben al toe aan een upgrade. FlexiSpot heeft mij een heel mooi bureau aangeboden met de nieuwste snufjes. Laten we papa maar even in elkaar zetten. We hebben een nieuw bureau nee, wacht Ik zet hem dan gewoon op zitten. Nee, ho! Nee, Kijk. Kan je hem zo op zitten zetten? Ho! En dan gaat hij... En dan moet je wel zo op instellen, maar... Dan gaat hij zo omlaag en dan heb hij hem ingesteld op 80 centimeter. En dan... Uh... Bam! Dan kan kun je zo leuk werken, maar... Als je wilt staan, dan klik je leuk op staan. Ga je hem tegen zo, gewoon... En dan gaat hij weer omlaag. Boeja! ja, ik ben een bit scanner. Nu omhoog. Ik kan je even vertellen dat er 120 kilo op kan. Ik kan ook 120 kilo op. Ik weet geen 120 kilo, maar dat is heel hoog. Ik weet geen 120 kilo. Maar uh, hij kan je ook omhoog tillen. <lacht> ik vind het best wel mooi. Ik ga hem omhoog. Het is today. Zondag. Oeh, je gaan we mee. Dat vind ik wel cool. En ik heb Blondie gewassen. En geknot. Oeh. Ik ben ook wel blij met de staart. Het is wit. Het is niet zo wit als toen mama 15 minuten. Uh, jawel, het, het Het is wit. Wit genoeg. Is dus er een beetje een kermis aan het filmen? Kermis, hoe gaan we? We hebben vandaag de Jonge KNS-conferentie. Ik uh, ben benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik vond het wel een beetje raar, want de vlog op de startlijst uh, nou, stond er dat het 5 voor 3 moest. En het is nu half 4, en ik heb pas om half 6 wedstrijd. Ik weet niet hoe dat brood ineens is omgegooid. Dit we never know. Ik heb er wel zin in. Het wordt wel laat. Maar dat maakt niet uit. Komen. Wij gaan nu uh, nog even wachten. En dan. Daar Ja, en het waren ineens andere proeven dan dat ze gedacht had. Dus toen moest ze nog even snel het printen. <kijfie> zodat ik het ook kan lezen zonder bril. Dat dus. Heb je ook pijn? Oh, ja? Heb ik wel. wel. Maar ik denk, kan jij even je proefjes doen van nog? had ik over nagedacht. Plus, ik heb de... Kimball. Ik denk, dan kan jij de proefjes van mij filmen, want ik ben ook pro vergeten. Dus dat. Ja. En nu heel blij kijken. En nu heel goed kijken. En nu denk ik, het komt wel goed. Oh, we gaan ons even aanmelden. Kom mee. Succes, Tess. Je kan het. Tess, we gaan beginnen. Daar maar even de poel. En dan gaan we beginnen. Succes! AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C en linkerhand. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C en linkerhand. AXF hand veranderen van verruimen. A afwenden wijken. A afwenden wijken. A afwenden wijken. A afwenden wijken tussen C en M. Arbeidsdraf tussen C en M. Arbeid CH C H ik E X half volt halve baan. Daarna arbeid Ik X G de groeten. C H arbeid ik E X half volt halve baan. Daarna arbeid Ik X G groeten. Ik heb nu mijn proefjes gereden. Ik vond echt dat het echt, echt, echt heel erg slecht ging. Ik uh, heb niet helemaal goed gereden. Ik was er niet heel tevreden over. Uh, ja, ik weet in ieder geval wat ik de volgende keer weer beter kan doen. Maar uh, de jury dacht er iets anders over. Ik had 191,5 en, en 193 punten. Ik heb twee hele mooie bonnen van een gewonnen en met tweede en derde geworden. Dus dat was al veel meer dan ik had verwacht ja, ik ben uiteindelijk blij met het resultaat, maar minder blij met hoe ik de proef heb gereden. Dus dat is voor de volgende keer weer een beter puntje. Ik weet niet wat ze aan het doen is, maar uh, ze moet poep scheppen. Ik weet niet waarom je naar je pony is trapt, maar dat doen we natuurlijk niet. De pony schrikt zich dood. Zo wordt er natuurlijk nooit poep geschept. Maar de wei moet schoon blijven. Hoe schoner de wei, hoe beter het gras groeit. En aangezien dit de privé -wei is van Blondie en van Ivy, moet die heel goed worden. Het scheelt ook enorm in vliegen, dazen en andere landen. Sinds zondag hebben wij het er. Thuis staan, uh, dus hebben we nu een klein probleempje, mijn poetsas ligt daarin en Blombe heeft een poepvlek. Ik heb een hoefborstel, een hoefborstel en een dekjesborstel. En we gaan even kijken hoe ver we we komen. Oh, en de hoekenborstel. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ga even zadelen en dan rijden. Ik heb naar Blondie gereden uh, in een bak waar ik nog nooit heb gereden, dus dat was weer even nieuw. Ik zit inmiddels op Ivy in de binnenbak, want waarbij het best wel druk ik vind de soort, ik zei hier natuurlijk nog niet zo lang, dus ik weet niet of ik hier mag rijden. Überhaupt, een ik zou, oké, okay. maar ik zou niet weten waarom niet. Maar Ivy, daar gaan mijn laars, maar ik zou niet weten, hm. dus dat ik ga nu even lekker rijden. Ik weet niet of mama nog goed om te filmen, want ik weet ook niet of ze weet dat ik hier rij zo nooit. Ik ga nu naar huis toe met Blondie. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Doei!